Zo, het is weer zover. Ik heb weer een uh, frappant uh, passagier uh, mee. Ga je mee met DVS-TV? Ja, ja, is nog lang niet dood. We gaan er weer helemaal voor. Hopen dat alles nu uh, goed gaat. Verleden week precies uh, hetzelfde, Precies dezelfde, dezelfde tijdstip. Kijk eens, daar komt hij aanlopen. Nou, hoop dat het weer uh, genieten wordt. Ja, het is altijd uh... kijk, daar heb je hem, daar zijn even. Hij <laughs> Piet, Fritsie Bos. Wat leuk jongen zo. Ja, dat gaan is we... mooi. Gaan we een stukje rijden. We gaan een stukje rijden. Heel goed. Even die auto uh, ze gaan laten gaan. Ja, lijkt me handig. Uh, ja, goed handig. Oké, okay. Ermelo West. Ja man. Ja. Ik heb, ik heb echt in alle streken van Ermelo gewoond. Noord ben ik begonnen bij Geerling Amsterdam. Ja. Toen uh, naar Zuid, toen naar oost. <lacht> nou, dan zit ik weer in West. Op ja, Veldwijk. Waar, waar, ik, waar ik ooit had gedacht van nou daar ga ik, daar ga ik gewoon nooit uh, wonen, weet je wel. Maar uh, kik. <lacht> Allemaal DVS'ers komt in. dvs Ja, ja. Ja, precies. Dus uh, ja, ik heb echt overal gewoond. Jij ook uh, in Ermelo of niet? Nee, maar, ja, wel uh, in Oosten zijn we nog. Nou ja, ik weet niet. Hè, uh, de Wetstraat. Ik weet niet eens wat dat is. Is dat zuiden? Ja. Uh, ter de, Zuid, de Heijl? Ja. Mijn vader was beroepsmilitair, dus die, die, werd, die werd geplaatst en uh, daar kwam een huis beschikbaar. Ja, en ik kreeg die... sowieso altijd uh, alle huizen. Ja. Ik, dat was toen in, in het onderwijs ook bij mij. Poep, <lacht> kroonjeestraat. Ja. Oh ja, nou ja, zit in hetzelfde hoekje hier. Handig, ja. ja. ja. Dus, uh, zo zijn we hier in Ermelo gekomen. in 1966. Uh, was het 66. Daar komt u oorspronkelijk vandaan. Schoonhoven. Schoonhoven. Ja. Hey, hey ja. Van de Klei en de Lek. Ja. Ja, bij Gouda. Ja. Vandaar buurt. Ja, dus, uh, vandaar, uh... Jodan Boys. ja, ja klopt ja. ja klopt. Hè. Vandaar mijn aansluiting bij Feyenoord uh, Piet. komt daar. Ja, kom, daar, daar... ja joh, iedereen was daar uh... Ja, tuurlijk. Fijn nooit georiënteerd. Zeg maar. Ja, dat is logisch. Ja, ik kwam van Jakarta, acht jaar uit Jakarta kwam ik in Rotterdam terecht. Dus ja, in het begin was het ook fijn hoor. Ja. Maar toen een, een Johan Kruij bij Ajax kwam spelen, toen werd ik al ras voor Ajax. Hij, mooie, mooie. Ja, hij, hij is ook zo. nog fijn nodig geweest, het is GELACH <laughs> Op het, op het Zo, de vlaggen die. Uh, ja, die hangen. Ja, het wordt steeds een hier ja. in ja. Blok, joh. oh Mooie vlag, hè? Ja, boerenvlaggen. Ja. Boerenvlaggen. Boerenvlag. Boerenvlag. Ja? Waar gaan we het over hebben, Piet? Ja, nou, nou. Uh, wat dacht je? Uh, 24 jaar, als ik dat zeg, dan weet ja. jij uh, wat ik bedoel. Ja, het is ongeveer 24, ik weet het niet meer precies. Piet, ik, ja. ik ben 24 jaar speaker geweest bij de eerste, dat klopt. Ja, ja. ja. ja. ja. en dat was ook een beetje de aanleiding dat je zei: Frits, 24 of een... meer dan 20 jaar, ja. kom op, we moeten eens even een babbeltje maken. Ja, dus, uh, ja uh, Remy was denk ik. Remy, mijn zoon, die speelt toen, uh, die startte bij DVS in de F6, ja. en die was uh, ja, 6, jaar, 8, 6 jaar. 6 jaar. Ja. En ik denk dat hij 8 jaar was toen die. Uh, toen toen ik gevraagd Begin zat ik inmiddels al in de jeugdcommissie. En oh, dan weet ik ook ja. niet eens of ik al in die commissie zat. Maar goed, in ieder geval, ik was leider en nou, je weet hoe dat gaat. Ja. En vervolgens werd uh, ik gevraagd door, uh, ja, Sean Snijder die heeft dat een tijdje gedaan, maar ik werd gevraagd door Martin Kok. Ja. Martin deed voor mij ja. en Sean die kreeg zijn eigen zaak toen de tijd. Martin, ja, dat weet je. Ja, nou, Martin daar, En Sean die deed VLWFM? Ja. Ja, die, die vroeg aan mij uh, of ik uh, dat wil doen Oké, ja. Zo is het gekomen. Ja, zo is het gekomen. Ja, dat was al een hele andere situatie dus we het nu een zakje vertellen. Ja. ja dat, dat was de oude tribune, natuurlijk nog. Ja. Daar zaten van die houten plankjes op. Ja. En er is een hokje afgetimmerd, daar kon je net in. De tocht die vloog je onder de benen door. Uh, een installatie die moest je in het oude gebouw nog aanzetten, waar de oude douche zat uh, vroeger, zeg maar daar. Ja. En van die rare hoornspieketjes Een versterker die, uh, nou, die eerst warm moest worden voordat hij deed. Ja. Uh, een kassettedekje met een paar cassettenbandjes die 9 van de 10 keer dienst en Dan moet je er een klap op geven en dan, nou, dan halen we wat muziek. Mooi hè. En zo, en, en zo zijn we begonnen joh. Ja, dus, uh, ja. Ja, dat, is, dat is nu wel wat anders, hè? Ja, dat is nu ja. fantastisch. Ja. Als je, ja, dat is super. Ja. Uh, gewoon de, alles eromheen. Het is ja. gewoon hartstikke goed geregeld. Nee, als speakers, hè, we zijn met z'n drieën. Uh, ja. hè, dus dat uh, Joop en, uh, en Mark uh, Joop van Wijbergen en Mark Tukker. Ja. En uh, ja, binnenkort, uh, we hebben een vervanger voor mij uh, gevonden. Kijk, dat is mooi. Dus, uh, ja, ja, want dat was de aanleiding hè, waar, waarom ik je uh, vroeg. Uh, want je stopt. Ja. Met ja, ik ja. stop met spiekeren. Ja. En uh, Harry Krantzen gaat het overnemen. Harry? Nou, ja, Harry oh. heeft al een paar keer meegelopen en heb ik heb het volste vertrouwen. Dus hartstikke moet dat goede kerel. Ja. Wick, ja. Op de vriendin, ja, ja Ja, ja, ja. Zingen ja. kan hij ook nog? Ja, dat weet ik dan niet. Ja. Ik hoop dat hij dat niet doet, maar uh, ja. niet, niet tijdens de wedstrijd. Niet tijdens de wedstrijd, hè. Ja, nou. want, want jullie moeten je natuurlijk wel ergens aan uh, houden. Niet, geen, geen onzin verkopen ertussen Ja, ja. Hebben je het ja wel eens over? Met ja, zeker. In ja, ja. Ja. het begin was het, het, het altijd een hele vrije rol. Zo van, nou ja, je vult het maar in zoals je deed. Ja. Uh, en nu zit dat echt wel met een protocolletje eronder. Zo van, ja. jongens, wat, uh, waar doen we het voor? Ja. Voor wie doen we het? Ja. Uh, en wat doen we? En dat is helemaal uitgeschreven. En natuurlijk zit er altijd wel een beetje marge in van wat je wel of niet doet. Maar ja. uh, iedereen heeft zijn eigen. Ja. Een klein beetje. Ja. De manier waarop ja. ik probeer, er altijd een klein beetje humor. Ik, ik vind het leuk om uh, Team van de Week en de Speler van de Week wat extra aandacht te geven. Ja. Ja, een ander doet het wat meer met, uh, met ja. spelers of een praatje vooraf. En bij het vallen van een doelpunt, natuurlijk het noemen van de naam, even wat uh, met ja. een hogere ja. stem. Uh, ja, en dat is. Dat, ja, uh, het is wel leuk, want het zijn best wel uh, behoorlijke discussies die we hebben. Van, ook als speaker, van ja, wat doe je daarvoor? Nou Top muziek. Nou, ik ben uh, pas bij uh, Heerenveen van Feyenoord geweest, in ja. uh, zelf. Ja. En dan sprak er ook een paar mensen die met de, uh, het speaker het daar te maken hadden die zeggen, muziek is zo belangrijk voor de spelers in ieder geval. Dat werkt echt. Ja. Als, die muziek, als het flutmuziek is, de spelers slaan erop aan. Die, uh, de, en en da, daardoor heb je al weet je, een beetje een valse start. Dat klinkt ja. misschien wel overdreven. Praat ook maar na. Moet je moet niet beginnen met, uh, met de vlam in de pijp of zo. Uh. Ja, of uh, weet ik. Uh, weet <laughs> met je, uh, uh, te... Gewoon ja. hè, partij. Lekker, lekker vuurtje. Ja. En, uh, nou, we hebben nu uh, ook een playlist gekregen van de, van de spelers en van de leiden. Heel goed. Uh, om dat wat uh, inhoud te geven. Nog staan uh, de speakers vrij om daar gebruik van te maken. In ieder geval van een aantal nummers. Ik probeer er zoveel mogelijk uh, gebruik van te maken. Met name als de spelers van het eerst op het veld staan. Ja. Vaak beginnen ze met de keepers in spelen, ja. dan begin ik al een beetje met het tempo. Ja. En als de spelers, nou ja, dan gaan we dat wat opvoeren. En zo gauw als dat een rondootje wordt, dan ga ik weer wat afbouwen... ...en dan is het voor het publiek. Dus ja, zo doe ik het. Maar dat is intern best wel eens een discussie, zo van ja, ik wil dat niet... ...of ik wil mijn eigen muziek, of, nou ja, dat is alleen maar leuk. Ja. We hebben een hartstikke leuk teamje. maar goed. Dat blijft altijd, uh, altijd even spannend. Hoe mensen het doen. Ook ja. hoe, het, hoe ze omroepen zelf. Je maakt er helemaal een feestje van bij een doelpunt. Ja. Ja, en ik ik hou het altijd zakelijk. Kort ja. en zakelijk. Ja. De tijd noemen, degene die gescoord heeft. Ja. Hielke zit natuurlijk altijd bij mij in het hok. Ja. Of ik zit bij Hielke in het hok, zo mag je het ook zeggen. Want Hielke zit er altijd. Ja. En de rest uh, vult al. Ja. En dan, uh, uh, dan is het zakelijkheid gewoon nuchter niet al te veel poespas ja en, en uh, Joop die maakt bijvoorbeeld meer een verhaaltje van een prachtige paas van die en die ja. en die ja, ja weet je dus zo doet iedereen het op zich ja dat kan wel in jouw ogen ja ja maar ja maar, nogmaals uh, maar niet iedereen, iedereen doet het op zijn manier ja. en je krijgt vanzelf commentaar als het te veel of te, te kort of ja. wat ook is ja. of commentaar ja. opmerkingen ja. Ja. Ja. Ik, ik, ik ik vind Precies de juiste sterkte, weet je wel, van, van de, de boksen en zo. Ja, dat, dat, ja. dat is nog wel een dingetje. Hè? Ja, is ook, het is ook best wel lastig. Je zit in een hokje waar je echt heel slecht hoort hoe hard geluid ja. gaat. Ja. Dus ik heb ik, mijn trucje is, ik heb beneden altijd uh, in de tribune iemand zitten ja. die zegt iets harder, iets zachter, of ja. ze, duimpje omhoog perfect. Ja. Ja. Soms vraag ik aan de overkant. De voorzitter ook wel eens een keer van uh, hoor je het goed? Ja. Dan even een vingertje omhoog van het kan iets harder. Ja. Nou, zo stem je het een beetje af. Ja, ja. Want je kan de tribune en het veld apart regelen. Geluidsterkte. Ja, ja. Die voorzitter aan de overkant is ook. Ah, ja, maar... ja, verschrikkelijkste. Ja. Altijd. altijd. Ja, ja. God, ja. Ja. ja, mooi toch? Vanmiddag van van van van ben je ook. Uh, ja, Dovo. Dovo. ja, ja dan ja. ben ik weer speaker. Ja. Leuk. Ja. En dan ergens in mei, dat is mijn laatste speakerronde. Ja. Uh, en dat is tegen Hoek. Dus dat wordt ook wel een leuk potje ja. en uh, dat wordt mijn laatste keer en dan uh, stop ik erbij. Kijk eens, dan zal ik best nog wel eens een keer opgeroepen zijn als ze zij helemaal mooi komen te zitten. Maar loopt, dat ga ik uh, ze natuurlijk nog niet vertellen. Hè, want loopt ik stop Harry Kranz ook mee? Uh, ja, Harry die ja? loopt vanmiddag ook mee. Ja. Oh, vanmiddag ja. ook, ja. Ja. ja? kijk eens. Mooi. Ja. Ja. ja, wat een interessant potje, de Dovo. Dovo wordt voetballen wel, denk de denk ja, voetballende Ja, zeker. Dus, uh, ja. Daar ja. houden Doven we wel leuk, op, van, een voetballende ploeg. Ja. Ja, want meestal krijgt DVS toch een verdedigende ploeg, en een reactieve ploeg, zeg maar, weet je wel? Ja, ze kennen de krachten van DVS natuurlijk en uh, ja. als je voetballende ploeg hebt, ja, dan... Uh... Dan krijg je het lastig tegen DWS, ja. denk ik. Ja. Maar goed, Piet, je kan met mij inhoudelijk niet over voetbal praten, hoor, en over tactiek en eh, daar heb ik helemaal geen besteld van je. Je fluit ook nog wel eens, Ja, ik, fluit, ik ken de regeltjes wel. Ja, ja ik, ik fluit ook al wel een jaartje of 12, 13, weet ik het, zoiets. Ja. En uh, altijd s'morgens, 9 ja. uur, kwart voor 9, lekker hoor. vroeg. Beetje opvoedend bezig, zijn ze nu dan ja, ook? Ja, ja. ja, meer naar de ouderen dan naar de jongeren hoor. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Woord, ja. Maar wel. ik moet zeggen... Gaat al jaren hartstikke goed. Ja. Ik, ik heb zelden nog nooit problemen. Natuurlijk ja. uh, heb je altijd wel eens een keer een akkefietje, maar ja. Uh, ja. Ook ik maak fouten na maar ja. ja. ja Jij doet meer de recreatieve teams of ja, uh, ja. doe je ook wel eens uh, selectieteams? Uh? Nou, als ik, maar dan zijn het oefenwedstrijden. Ja, ja. ja, ja. ja. Okay. En oefenwedstrijden, Pieter, ik weet nog wel een leuk verhaaltje van. Ja. We hebben ooit een keer, ik weet niet eens, volgens mij was het 2004, hebben een oefenwedstrijdje gespeeld tegen het Nederlands Zelftal. Ja. Weet je dat? Ja, en waar ik altijd de lachers een beetje op mijn hand heb, dat is als ik met mijn namen begin. Nou ja, jij, jij maakt het ook wel mee natuurlijk, hè? Dan ja. Ja. komt wel eens een verkeerd naamje uit. Ja. Ja, ja. Maar waar ik echt de lachers op mijn hand had, ze hebben zich helemaal heleboel blauwe gelachen, want dat was een orde. en uh, die heette kastelen, Kastelen dus. Ja, kastelen. Ja. Ik rit dus keihard op. Ja, ja er zoveel <laughs> kastelen. Nou, kasteel. echt waar, een heleboel lag plat. Ja. Ja. ja, en dat hoor je dan wel in dat hok. Hè? Je, ja. je voelt meteen de sfeer aan. Hè? Ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja. En dat was ook nog een fijne hoor. Dus ja, hoor. Dus mensen hadden de... ja. soms hoor ik het nog wel eens een keer. Kastelen, ja. Bos? Ja. Ja, ja. Heb je nog een leuke route? Kastelenroute of zo? Ja, weet je wel? ja. ja. leuk. Nou, zo heb je altijd wel dingetjes in, in dat hokje, uh, waar je achteraf denkt van, oh jongens wat een dikke schik is dat toch ook ja. Bijvoorbeeld, uh, er was een keer een wedstrijdje gehad en we stonden voor, ik vraag me niet tegen wie, maar we stonden voor en het was reetenspannend ja. en uh, DVS wisselde nog een keer om even wat tijd te rekken, Dat het ja. was iets in de 91ste minuut, zei Hilke, en ik riep om in de 96ste minuut uh, wisselt DVS. En die scheidsrechter die zit te kijken, want de klok stond op 90 stil. Ja. En ik denk dat hij of niet goed opgelet had, dus ik de 96 e minuut. Want nog geen, nou 20 seconden daarna float hij af. <laughs> en het was echt nog minuten te gaan hoor, want het was enorm tijd. Drie punten in de knip. Drie punten in de knip, nou dat soort dingen. Maar dan zie je dus mensen die echt op de, op de tribune een stopwatch bij zich hebben ja. en die zitten meteen te kijken zo van... dat kan nooit man, dat kan ja. nooit, het is ja. nooit de 96ste minuut. Nou, ja. dat zijn lolletjes. Joop Thomas, die houdt je ja, ook oh, man. Kan al ja, per ik ja, ja. bij, weet je wel. Ja, van Joop, daar krijg ik ook wel eens te horen van. Ja. Frits, kom maar even van het hart. Je zei in de, ja. de 78 ste minuut, maar het was de 79 ste ja. Want het speelde in de 78e dus het is de 79 ste minuut. Dus ja. ja Joop, ik zal me verbeteren, het komt goed. Ja, als er op het scorebord staat 78-06 of zo, weet je al? Ja. dan moet je dus zeggen 79 ste minuut. Dat is ook van jou geleerd, <laughs> ja, ik zei voor de radio gewoon in de 78 ste minuut. Maar ja. nee, hoor. Ja. Ja. Ja, ja, en altijd de lol uh, in het hok zelf, uh, ja, natuurlijk. Van, uh, met, met Hilke natuurlijk. Ja. Want dat is man, wie wordt de man of the match? Ja. Want dat, dat bepalen we gewoon niet zelf natuurlijk, dat krijgen we ja. allemaal door. Ja. Maar soms, dat is een paar keer gebeurd, ja. hij, uh, Hilke, man of the match? He? Ja, die en die. die you know, nou, een beetje discussiëring. Ja. Dat. Ja. Nou, wij vinden dat en dat. Laten we zomaar even horen wie het geworden is. Ja. En er kwam er niemand. <laughs> en ik zei ik, wat gaan we doen? Ja, we gaan het gewoon zelf maar bepalen. Hè. Dus één minuut voor, de, voor het fluiten. Oh. Hebben we die mijl op de match. Nou, dan zie je die hele bank zie je zo <laughs> ook kijken. Wat gaan we nou Think krijgen? Dat is mooi. Ja, leuk. Ja, ja, prachtig. prachtig joh. Ja, prachtig. Ja. En dan komen ze later erop terug. Dus. Ah, jullie wilde eigenlijk wel best wel, uh, best wel gelijk, maar de volgende keer toch even wachten. Ja, jongens, jullie waren te laat. We hadden afgesproken vijf minuten van tijd hoor. Ruud. Nou weet je wel zo. Uh, op die manier hebben we dan onze, onze lolletjes. Hè. Ja, prachtig. prachtig. Ja. Hé, hey, uh, gezinnetje. Jullie zijn met z'n vijven, of niet? Nee, drieën. Met z'n drieën? Ja, we, we hebben drie kinderen. Ja, drie kinderen. Ja, ja maar uh, dan je als met je daar vijven, over... top, of Ja, dat is... Ja, ja, Ouders nee. meegerekend. Het uh, uh, ja. gezin is uh, vijf, uh, uh, Ja, Ja, toch? Ja, dat is maar net hoe ik het bekeken. Ja, ja, ja. ja, goed. Drie kinderen. Drie ja. kinderen. En? Uh, oudste is Rianne. Ja, Rianne. En, die kon goed zingen. Ja, die kon heel goed zingen. Ik mag ze wel wat meer in noemen. Maar ja. goed. Ja. Uh, woont in Harderwijk. Zit eruit En Remy. Remy is vertrouwd met Linda. Linda kleinkind. Ja. Hartstikke leuk. leuk. En uh, Remy heeft een uh, eigen zaakje: 420. Ja. Een sportbedrijf. Leuk. Op personal trainer-achtig uh, dingen. Ja. Die heeft wel bij DWS gevoetbald. Ja. En heeft wel een tijdje bij EFC gevoetbald. Okay. En in ten eerste. En uh, uh, ja. heeft het lekker naar zijn zin. Oh, ja. En uh, Sarah. Sarah, is de jongste. Ja. En die uh, werkt bij Kippen in camping in de Rimboe, en die heeft een foto en filmbedrijf. Uh, ja. Ja. Ja, te... ja. ja. Dat gaat ook goed. Dat leuk. Ja, ja, die combinatie is hartstikke mooi. Ja. En op de camping doet ze daar ook zeg maar, alle uh, PR en communicatiedingen. En waar, dus, waar ze een relatie uit, mee heeft, hè, die, uh... die Thijsie man. Ja, ja, ja. ja. Thijs, die die die doet, die, doet het goed. Uit, he? Als je uit over de zangeren. Ja. wel wachtiger. Ja, gisteren. Zei... Had hij zijn release van zijn nieuwe LP ja. in echo in Utrecht. Ja. Dat was echt een feestje, geweldig met twee Amerikanen. En, uh, een LP opgenomen in Hamburg. En dat uh, ja prachtig, hartstikke leuk. Dat was dat was gisteren. Ja Hamburg zit en hey, Pieters zijn er ook begonnen. Hè? Hoe heet je dat Piet? Ja hey, wat goed voor jou. Ja dat, dat, uh, dat wordt allemaal analoog opgenomen daar. Dus echt nog op de ouderwetse manier op banden. Ja. En dat geeft een hele aparte sound. En uh, ja, daar zijn ze zeer van charmeert. de grote bands van de wereld komen daar ook opnames. Dan. Ja. Ja. Dus dat is uh, leuk, leuk voor Thijs. Is ja, goed. Ja, gewoon ook, ook uh, zelf, zelf uh, componeren, teksten ja, maken en alles, zo. Uh, uh, alles ja, liedjes ja, schrijven, he. ja. ja. Oh, ik Heeft uh, ja, van een hondje. Fantastisch, ja. He? ja mooi. He? <laughs> maar uh, uh, ja, mooi, leuk, God, leuk. En drie maart uh, komen ze in de Rimboek, Klopt, ja. Ja ja, ja daar gaan ze ja. spelen ja, ja. hou ik wel in hou ik wel nou, even even in een de ja. ja want Sarah heeft me ook uitgenodigd dus kijk. Ook of je ja. geïnteresseerd bent of dat je gaat weet je wel dus ja. uh... als een mededrummer hè ja. toch en ja. zanger ja, ja, ja zeker ze is aangetrokken natuurlijk ja, dus ook Laptop. een Ja, absoluut ja. Ja. afgelopen zondag nog een heerlijk optreden gehad in uh, de Stoof in uh, Nunspeet oh kijk ja lacht ik nou ik lacht me helemaal kapot ik sommige uh, met bon Wow. Okay. En net op dat moment komen de kerkgangers, want die, die, die stad dat is daar vlakbij. Ik eh, geloof een gereformeerde gemeente. Ach jee. Ze heeft dus, eh, zwarte kleren en die komen er allemaal voorbij. Nou, een grotere tegenstelling kun je niet dat is Echt ongelooflijk, dat toch? Al een ja, timing, hè? Ja, je ja, moet het goed timing. timen. Maar het was eh, zeer gezellig, ja. leuk. Leuke uh, bruine kroeg. Over timing gesproken, dat is ja. ook nog zo'n ding als Maar dan ja. ga je nou roepen wanneer iemand man de match is, bijvoorbeeld? Ja. ja, dan moet je wel hebben een geschikt momentje. Je wacht eigenlijk op een dood momentje, met een vrije trap of wat. Maar soms ja. Ja, gaat het gewoon door. Ja. Ja, en dat is het ook wel eens gebeurd en daar krijg je ook wel opmerkingen over. Weet je, man of the match, die en die en die. die. Ja. ja, dan krijgt hij net de keeper krijgt de bal om weet je wel, dat hij een, dat een tegendoel vindt. en dan ben jij hem net aan het oproepen als man of the match. Ja. ja, dat zijn natuurlijk minder leuke dingen. Er zit ook weer iedereen te kijken, Frits, hoe kan je dat dan toch doen? Ja, ja, ja. wie stond er toen in het doel? Ja. Uh, Paul ja. Epping, volgens ja. mij Paul Epping. ja. Oh, Paul Epping. ja. ja. ja. Maar ook als speler, weet je wel, dat, dat die bij iemand oproepen loopt, krijgt hij net een knal van zijn poot en moet hij er geplaceerd af. Maar dan is hij wel man of the match. Weet je? Ja, ja. Nou ja, het zijn wel die ongelukkige momentjes. Hey, over Feyenoord gesproken, hè? Ja. die speaker daarvan, Peter Houtman, ja. Ja, dat, dat is wel een mannetje. Die, die doet het ja, uh, goed hè? Ja, die, die doet het hartstikke ja. goed. Ja. Maar ja, weet je, die is in dat Feyenoord gegroeid, gegroeid natuurlijk als speler. En, ja. Maar die doen het ook op een heel andere manier. Die lopen echt rond met een microfoon, die interviewen ook uh, ja. uh, uh, uh, iemand anders draait de muziek, hè, dus die zijn meer interviews eigenlijk. Ja. Dat wat jij doet. Ja. En de boel een beetje aan elkaar kletsen, maar ja, dat is ook, ja die zijn er dag en nacht mee bezig, die gasten. Ja, ja. ja, mooi. ja dat is mooi. Ja. ja, mooi dat we die, die techniek allemaal uh, voor elkaar hebben hè. bij DVS. Uh, ja, maar het blijft altijd spannend. Hè? Alles, maar ja. het blijft altijd spannend. techniek altijd. blijft spannend. Ja, ja. ja zeker ook. Vraag maar aan uh, Tom de Vries. Ja. Uh, then, uh, hey, livestream, uh, ja, en dan livestreamen, uitwedstrijden en opeens uh, beeldzwart. Uh, ja. Oeh, ja. Daar, beeld daar word je niet gelukkig van. Hè? Tom de Vries ook zo'n kanje, die altijd ja. even te bellen. Van, en, en, we hebben nou zo'n camera die kan meedraaien, dus die, die kan naar het, het, uh, het scorebord kijken en als die omdraait, dan ziet hij ons. Dan kan hij ja. op afstand kan die gewoon ook inloggen, meekijken. Ja. Ja, 9 de 10 keer kan hij het uh, even fixen als er iets niet klopt. Ja. En dat is, al, uh, dat is oh, ja. wel heel fijn, hoor. Dat want... is wel hard nodig, hoor. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, je hebt zoveel ja. mensen nodig om, uh, om het leuk te maken, joh. Aanleuk ah, ja. team natuurlijk, hè? Ja. Superbelangrijk. Ja. Ja. Als je een keer niet kan, weet je, dan is het nooit gedoe of gezeur van... Uh, ja, ja, ja, nou, ja, niemand kan. Ja, dat kan gewoon niet, met een wedstrijd moet er gewoon een spieker zijn. Ja. Wordt altijd netjes opgelost. Ja. Top. Ja, mooi dus dat, Ja, dat is ja, fijn. Het ja. hartstikke goed. Hey, DVS, tweede divisie, komt het er ooit van? Ja, ik zei in het begin al, Piet, dat soort dingen daar heb ik eigenlijk geen verstand van. Maar het zit er elke keer zo kort bij. Hè? Ja. Of, of via periode dat net niet lukt. Of ja. dat je twee keer of dat je van vocht verliest, terwijl dat helemaal niet hoeft. Terwijl dat net het laatste stapje is. Ja. Een paar jaar geleden. Ja, ja het is allemaal net. Het zit er wel in. Ja. Laten we wel zijn. Ja, zeker. Ja. Voetbal. Voetbal is tot strafsoepgebied heel aardig. Tot de ja. 16. Ja. En dan? Hè? En dan hè die uh, eindpaas. Ja. Ja, we hopen dat het vanmiddag uh, weer lekker uh, aankomt, zo'n eindpaas. Ja, huh? ik hoop het ook. En dan hoop ik niet... Uh... Dat ik mijn microfoon aan laat staan, want er is ook wel eens gebeurd. Ja. <laughs> en dan was ik een heel verhaal tegen Hielke van wat een pannenkoek zegt dat hij ja. bal nou niet afgeeft ja, op ja ja ja, ja, ja, ja. En dan komt er iemand ja. in het hoek en zegt: Frits, je hebt je microfoon eraan staan. Nou, oh shit, oh jee. Maar je hebt wel gelijk. <laughs> ja, ja joh, we gaan het vanmiddag wel zien. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Het wordt uh, droog, blijf droog. Ja, blijf droog. Misschien uh, nog even een zonnetje. Dat zou mooi zijn. Ja. Ik ja, hoop niet dat de, dat de wind uh, keihard op uh, op ja. ons hokje staat, zeg maar. Of ja, ik heb er daar geen last van. TV TV, uh, ik hoef er niet. Uh, ik ben, ik zit lekker le binnen jongen, verwarm ik dan. Je hebt het lekker warm. <laughs> ja, ja. Dat ga ik wel missen trouwens hoor. Oeh. Oeh, oeh, oeh. <laughs> ja. Ja, nee, wat dat betreft het hele speaker. Hier, hoor. Weet je, Piet, dat doe je zo lang omdat, uh, want ik was er al, ook was eerder, wilde ik ermee stoppen, uh, thuis zat te doen. En uh, met de kids en zo. Ja. En, uh, en met de kleinkinderen nu. Uh, maar weet je, dan ja er was er geen speaker meer en, en nou blijft ik het toch gewoon even door doen ja. nu hebben we zo'n leuk teamje ja. en dat maakt het ook dat je het blijft doen ja. Hè? Ja. Uh, DVS is wat dat betreft een geweldige gast hier, ook voor ons. Hè? Want of je nou een bakje koffie neemt, ja. of uh, een frisje, of, of een biertje aan het eind van de wedstrijd, je mag ja. mee eten met de Business Club. Dat is ja. Echt super geregeld hoor. Ja. Daar kan menig, nog een, een menige vereniging nog een puntje aan zuigen hoor. Ik denk dat zeker. Dat je... Ja, dat ja. is de Business Club ook joh. Geweldige partner hoor daarin. Ja, zeker. Heel goed. Ja, ja. ja. ja. dus ooit begonnen met uh, Kees van Mannhuis, hè? Ja. Heb jij ja. ook nog meegemaakt? Jazeker. Ja. Ik, ik zag hem laatst bij dat, uh, bij dat uh, kerstdiner, Oké. Okay. Was, uh, was hij ook uh, uitgenodigd. En uh, ja, soms is het wel eens een keer niet zo heel erg goed gegaan met, uh, met, uh, met Kees en de uh, samenwerking en zo. Maar oh, ik, dat heeft hij goed hem, gedaan. Ja. Dat ik hem een keer uitnodig, uh, dat zou wel leuk zijn. Ja. Hè? Yes, mee, nou ja. Trouwens, het is trouwens niet het enige waar ik mee stop bij DWS. Want ja. ik heb ook poe, zeker 25 jaar uh, dat georganiseerd. Ja. Samen met Helmut en nog een heleboel andere, maar daar ga ik nu ook uh, mee stoppen. Ja. Dick verleeuwen met een aantal mensen hebben dat overgenomen en uh, hartstikke leuk. Ja. Dus je maar je dat komt nog op... vanuit de jeugdcommissie. Barney uh, ja, ja. hebben toen, uh, ja, toen, was Barney was toen helemaal hot. Ja. en zijn van jongens, waar we ook maar gaan darten. Nou, hebben ze 10 banen gerealiseerd en die bouwen we elke keer op een af. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar oh goed, wat je al zei, ik heb een fluiter nog, dus... Uh... Ja. Weet je wat leuk is? En dan? Want we zijn bijna thuis, Pieter. En je hebt hier. natuurlijk je vriendengroep, uh, Ja, de, de, de derde ja, helft. Ja. helft. Ja, jongen, He? een belangrijke groep vrienden voor mij. Ja. Uh, en ja, Die allemaal ook wat voor DVS betekend hebben, dus dat is de bindende factor. Ja. En dat is gewoon super, joh. Dat, ja. dat is hartstikke leuk. leuk hoor. Ja. Ja. ja, mooi. Hé hey Frits, we zijn er weer. Piet, het is zo voorbij. <laughs> mooi, het is zo Ik maakte voorbij. me zorgen over wat verhalen halen, maar dat, dat, dat, dat lukt helemaal. He. Even een boterhammetje naar binnen werken. En, en dan, dan gaan we hartstikke idee muziek draaien. Mooi. Top. Ga je goed? Ja. Ik zie je vanmiddag. Ik heb er weer van genoten. Dovo. Hartstikke mooi. Ik zal de los doen. dat is, ja. stap makkelijker uit. Bedankt voor je Yo. verhalen. Hoi, hoi. <laughs> Doei, je. Zo. Kijk, dat was het weer. Nou, toch heel interessant. Heel leuk. Leuk om mee te maken. Het was weer een goedlopend gesprek volgens mij.